Hoi en welkom bij een nieuwe video. Jullie hebben vast en zeker een hele hoop vragen voor me. En misschien ben ik jullie ook een excuus verantschuldigd Maar laat het me je eventjes uitleggen. Want deze video heeft te maken met mijn vorige video die ik drie maanden geleden heb geüpload. En net er een tijdje geleden van af heb gehaald. Het is namelijk zo. Drie maanden geleden had ik mijn examen gezakt. Waardoor ik mij niet zelfverzekerd genoeg voelde meer om nog een video te uploaden. Ik was niet blij met de kanaal die ik had. Ik was niet blij met de content die ik maakte. Ik was gewoon niet blij met alles wat ik erop maakte. Het was niet goed, het was niet leuk, het was niet gezellig meer voor mij. Ik maar ja, ik had er gewoon geen zin meer in. Dus daardoor dat ik de video heel impulsief heb gemaakt en heb gezegd ja, het stopt op dit kanaal en ik ga een nieuw kanaal openen. Maar ik was eigenlijk dusdanig angstig in meerdere dingen dat ik het ook wilde, een nieuw kanaal. Ja, ik werd een beetje weer angstig in dat laat ik het daarop houden. Ik werd een beetje terughoudender. Ik werd comfortabeler met de video's die ik maakte. Tegelijk wilde ik ook op iemand lijken die eigenlijk totaal niet op mij lijkt. En waar ik eigenlijk tien keer beter dan ben, denk ik. Dus dat had er ook mee te maken. Maar het grootste gedeelte speelde toch wel werkgelegen... Gerele. Dus het was werkgerelateerd dat het meeste problemen gaf bij mij. Het was dat het te veel druk op me kwam. Ik was bang dat, dat ze me gingen uitleggen op werk. Ik was gewoon weer een beetje bang gelijk. Ik het daarop gewoon houden. Ik kan wel een heel, heel lang verhaal gaan vertellen. Maar het was gewoon, ik was een beetje bang voor de dingen op werk wat er gebeurde. Daarnaast, op werk liep het niet vlekkeloos. Het ging eigenlijk alles behalve vlekkeloos. Waardoor ik gewoon heel erg uit mijn vel werd getrokken. En ik werd heel erg op de proef getrokken. En toen ik er wat van zei, deden ze er niks mee. Laat ik het zo ophouden: ik werd ook geplaatst naar een filiaal dat ik niet wilde. En in dat filiaal mocht ik één persoon specifiek niet. Ik deed mijn best om haar te mogen en om haar ook een kans te geven. Heb ik ook gegeven. Ik heb haar ook op haar problemen heb ik haar aangesproken. Um, maar zij deed er niks mee. Ze, ze, ze nam het op zich en ze zette het gewoon weer neer. Als in van: ja, doei, ik ga me niet aanpassen hier. Terwijl ik het heel erg vaak vriendelijk heb doorgegeven. Ik heb heel erg geduldig met, ben ik met haar geweest. Um, ik ben dan wel geen filiaalmennetje geweest of wat dan ook. Geen assistent of wat dan ook. Maar qua ervaring leek ik meer op de filiaalmennetje dan zij waren. Ja, ik werd een uh zo erg beledigd op meerdere vlakken. Um, ik weet niet of ze het expres deden of dat ze me eruit wilden werken of dat ze het gewoon deden als wraak naar mij toe van hun. En ik ben uh, gestopt met me aan te passen aan iedereen en lief te blijven tegen iedereen en behulpzaam en ongehoopt. Het enige wat ik uh, heb gedaan is gewoon uh, mijn problemen uitgelegd en dat werd niet geaccepteerd, waardoor ik steeds op een sodium kreeg. En ik was het probleem en niet hun. Terwijl ...ik geen probleem zag in uh, hetgeen wat ik deed. En um, ze, ze speculeerden heel anders over mij um, dan over hunzelf. Uh, dat ze zeiden, ze, laat ik zeggen dat als ik een um, vraag kreeg gesteld van een ander... ...en uh, ik praatte over die ander dus gewoon over hoe het is gegaan... ...zie ik dat niet als roddelen. Nou, later krijg ik het horen dat is wel roddelen. Um, waardoor ik heel erg de neiging kreeg om boos te worden. Ik werd letterlijk, op meerdere vlakken, werd ik heel erg boos op die mensen. Mijn gedachten gingen van, kan me niks schelen, komt wel goed, weet je, laat het maar zitten. Gingen naar, mag ik het hierover hebben? Mag ik dit nog wel doen? Mag ik dat nog wel doen? Hoe moet dit? Hoe moet dat? Terwijl ik daar best wel wat ervaringen heb in wat ik deed. In die zin werd ik zo erg vernederd en naar beneden gehaald. Dat ik dacht van best, dan kap ik ermee. Dus um, toen ben ik ermee gekapt met het werk. Was, mijn opleiding was al afgelopen trouwens. En uh, uh, ik heb geen niveau 3 diploma nog gehaald. Omdat ik nog op één vak moet ik nog... Um, ja, moet ik nog een herexamen doen, dus de, dat ben ik nu voor aan het leren. Toen ben ik in december, ben ik eigenlijk de diepte ingevallen. En uh, toen kwam, toen was ik al in het stadium van, ik kap met dit kanaal. En ik uh, ga een nieuw kanaal openen, dus ik was al van, we gaan het helemaal anders doen guys. Uh, toen was ik al aan het kijken naar een, een persoon waar ik op wilde lijken. Dus toen had ik die fase inderdaad. Ik dacht van ja, we gaan het eventjes heel anders doen. We gaan uh, dit en dit doen en we gaan het op deze manier doen. Nou, zo ben ik niet, dat weten jullie. Daarop geen uploaden. Toen merkte ik dat ik weer gemotiveerd werd. Ik weet niet of dat kwam doordat het allemaal negatieve gedichten waren en allemaal negatieve versjes waren en, en poëzieverhalen waren. Dus toen dacht ik, ja, maar dat wil ik ook niet. Ik wil positief houden en mooi en, en, en kleurrijk en echt netjes en noem het maar op. De perfect mij kwam in dat moment heel erg terug. Dus ik was heel erg aan het zoeken naar positieve gedachten. Maar dat werkte allemaal niet. En toen dacht ik ja maar dit wil ik ook weer niet. En toen had ik besloten van als ik nou mijn probleem van mijn vorige account nou kan oplossen. Dan kan ik gewoon weer daarop uploaden. En dan begin ik gewoon lekker ver. Ik ga gewoon alleen uploaden wat ik leuk vond. En de rest dat gooi ik gewoon weg. Dus dat had ik allemaal offline gehaald zoals jullie weten. En die heb ik gewoon verwijderd op een paar na. En voor de rest dacht ik maar wat ga ik op. Dit kanaal dan wel uploaden. Want ik kan sims 4 uploaden. Dat kan ik altijd doen. Maar dat kost gewoon te veel energie. energie. Um, ik kan ook gewoon het oppakken waar ik het had. En dan iets professioneler aanpakken. Maar ik dacht nee. Want dat is ook weer zo erg. En toen dacht ik van. Wat ik wel altijd heel erg leuk vind. Is schrijven. Ik schrijf altijd verhaaltjes. Fantasie. Uh, waar gebeurt. Uh, noem het maar op. Daarin ben ik altijd mezelf in geweest. Ik vind schrijven enorm leuk. En schrijven vind ik... Ontzettend gezellig om te doen. Omdat je je dingen ook gewoon van je af kunt schrijven. Dus dat heb ik in gedachten. Ik ga dus wel op dit kanaal weer verder uploaden. Dus als je nog geen blauw duimpje omhoog hebt gedaan. Of geabonneerd bent hier beneden, doe dat vooral eventjes. Dan blijf je weer op de hoogte. En de tijden zullen zijn gewoon vanaf 7 uur. Uh, omdat jullie dat gewend zijn van me. Uh, zou ik het gewoon zo laten. Omdat het voor jullie ook gewoon fijner is. Dan dat ik gewoon nieuwe tijden ga uploaden. Nieuwe tijden in de Sta daar nooit maar op. Dat is een beetje het plan. En dat is eigenlijk ook een beetje de reden waarom ik ben gestopt. En het is geen excuus, maar uh, het is wel de reden waarom. Uh, want ik merk nu ik een nieuwe start heb gemaakt en een nieuw hoofdstuk heb geopend en uh, nieuwe dingen ben begonnen, dat ik dan zeg. Uh, ja, waarom ook niet? En als het echt niet gaat, dan zou ik het ook gewoon laten weten.